Ik denk dat het een, een goed dat is wel goed, Nicole? Dit is het goed hoor. Kijk je ook goed? Ja, ja. Mocht ie! Nou, ik ben Nicole Kort. Ik ben 33 jaar. Ik ben arts. Ik ben voorzitter van de Goed Doel. En intussen uh, mag ik ook heel graag sporten. Ik heb een dubbele beperking. Ik ben doofblind, zoals ze dat in de bevolkingstaal noemen. Ik zie nog wel wat, ik hoor ook nog wel wat. Alleen, zonder stellen hoor ik eigenlijk niks. Ik kan er een auto voorbij rijden en ik hoor nog steeds niks. En aan mijn ogen is niks te zien. Ik zie nog ongeveer 5% van het zichtveld van een normaal persoon. Ik doe met name het hardlopen. Trikker in de week, en dat ondersteun ik met krachttraining om dat spier ook gewoon goed stabiel te houden. Sport is voor mij vrijheid, ontspanning. Ja, je spant je in, maar het geeft heel veel ontspanning in je hoofd. Het geeft ontlading, het geeft ook een hoop vreugde, maar het brengt me ook sociale contacten. Ik vond het heel eng de eerste keer om te gaan sporten. Ik dacht, ja, dan ben ik alleen maar een last voor andere mensen. En er zijn hier zoveel mensen die samen willen lopen met je, dat het eigenlijk nu niet meer als een last voelt. Omdat ze elkaar zelfs willen oplossen. Ja, dat is super. Nou, ik heb toch ook een oproep gedaan voor een vaste buddy. Nou, mijn huidige buddy Andy die woont in Beden. Hij is een trailrenner. Die loopt echt lange afstanden. Die kan ook veel sneller dan mij. Maar die is heel goed in staat om te doseren en zijn tempo aan te passen bij wat ik nodig heb. En tegelijkertijd heeft hij daardoor ook de energie over om voor mij te kijken en tijdig zijn signalen af te geven. En dat heb ik ook nodig. Ik mis heel veel natuurlijk van informatie omheen. Kijk, is het afhankelijk van of het regent of niet? Want met regen kan mijn hoor niet in doen en dan ben ik dus ook doof naast bijna blind. Dus dan ben ik echt van tast afhankelijk. We lopen altijd met een lint in verbinding tussen ons, dus dan voel ik via de lint welke kant we op gaan. En is het zo dat ik geen hoortestellen in heb, dan is het ook echt tast. Dus dan pakt hij mijn hand beter op het moment dat ik een opstap moet doen. Of op het moment dat we hele smalle paden hebben waar we langs moeten. Dan loopt hij achter mij en stuurt hij me aan via mijn schouder naar links of naar rechts. Of omhoog, dan trekt hij me van naar achteren en dan weet ik dat ik omhoog moet. Dus op zo'n manier, via tast, weet je toch je weg te vinden. Ik had de damloop als eerste doen, vorig jaar ook gelopen in twee uur. Dus ik ga nu vandaag echt als doel om dit jaar dan te gaan lopen, beneden de twee uur. Nou, op zich was ik heel mooi op het schema. Nou ja, dan verstuik ik je enkel en dan ben je eventjes van je schema af, maar we zullen zien. Misschien ben ik net op tijd hersteld dat ik toch kan lopen. En daarna komt de halve marathon van Haren.